wat je doet um, voor de zekerheid, Hou hem even vast. Ga ik even kijken ja. hoeveel ruimte er is. En hier staan ja. Ja. www.metgemakinhetnieuws.nl En ik had toch mijn aan moeten doen? Oh ja. ja. Okay. Ik moet hem ietsje draaien denk, want er zit een kind. Heel veel We kijken erachter aan. is dan even weer uh, terug naar het verhaal. Ja. ja. Uh. Hoi, Noortje hier van Verdienen met Video. Ik sta hier samen met Linda, stel jezelf maar even voor. Hoi, ik ben Linda Graanhoos van Met Gemak in het Nieuws. En uh, wij hebben net uh, heerlijk zitten lunchen op terras in de zon. Uh, en uh, daar zijn allerlei leuke ideeën ontstaan. Ja, want we hadden bedacht uh, hoe gaaf zou het zijn als we verdienen met video gaan combineren met met gemak in het nieuws. Dus als jij als ondernemer zichtbaarder wordt en dat leert van ons, om daarmee de publiciteit te halen. Nou. Ja, en, en wat is het resultaat daarvan? Is dat je uh, beter zichtbaar wordt uh, en je bedrijf kan laten groeien. En zo dus ook gemakkelijker klanten kan krijgen. Ja. Want daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Exact. Dus daarvoor hebben wij een aantal uh, ideeën gebundeld. Ja. Dus uh, hou onze websites in de gaten, www.metgemakinitnieuws.nl ja. en www.verdienenmetvideo.nl. En dan gaan wij jou uh, heel graag meenemen in de wereld van publiciteit en videomarketing. Ja, dus stay tuned. Oké, okay. hoi, doei.